Niels van Billet was op zoek naar een partner om een explanimation te maken over hun tool. Een explanimation is eigenlijk een geanimeerde explainer. Onze videoproductieprocessen lopen altijd in drie grote fases. Enerzijds de preproductie, waarin dat alle voorbereidingen getroffen worden, zoals het scenario en het storyboard. Dan het productiegedeelte, waarin we de tekeningen in hoge resolutie aanmaken, waar we dan ook de animatic gaan maken, als een soort van preview eigenlijk van hoe het in video eruit gaat zien. En dan uiteindelijk het postproductieproces, waar alles geanimeerd wordt en alles wordt afgewerkt. Ik wist eigenlijk al redelijk goed waar ik naartoe wil qua scenario. En dan gaan we daar ook wel mee aan de slag, want soms is die te lang, soms is het niet direct genoeg. En dan proberen wij ervoor te zorgen dat het echt een scenario wordt: namelijk kort, krachtig en heel duidelijk. Ik had zelf ook wel wat schetsjes gemaakt, en dat is dan vaak moeilijk om, om daarvan af te stappen of zo. Dus in dit geval zouden wij dan met het team samenkomen uh, in een soort van visuele brainstorm. En dan voegen we dat samen tot een aantal conceptvoorstellen die we dan doorsturen naar de opdrachtgever. Ik had zelf die probleemstelling eigenlijk al van oké, okay, ik wil dat en dan op die manier naar die machine. Maar op zich ben ik daar ook allee, uitstekend bij geholpen door, door de scenarist van jullie. Ik had echt het gevoel gehad van die, hebben hier, die willen hier iets helemaal anders doen of, of die hebben een heel ander idee. Het was sowieso een, een, een algemeen uitlegfilmpje. Hè. Dus um, een van de scoops was inderdaad om boekhouders die daar naar vroegen van ja kijk, wij willen onze klanten wel warm maken voor jullie software, maar hoe kunnen we dat doen? Um, dus het was, dat was één van de, de, de dingen die we met het filmpje wilden bereiken. Het was dus superbelangrijk dat die build branding echt van het scherm zou afspatten, om op die manier de eindgebruiker bekend te maken met die branding, om zo de drempel om de tool effectief te gaan gebruiken gevoelig te kunnen verlagen. We hebben daar heel veel positieve reactie op gekregen. Um, ja, het is natuurlijk, mensen vinden het fris, mensen vinden het leuk om naar te kijken. En dat, dat is toch al um, iets wat je niet zo snel verwacht van ja, software voor Facturatie. Billet heeft natuurlijk al heel erg veel partners in de vorm van hun accountants waar ze vast mee samenwerken. Maar anderzijds is het natuurlijk ook wel fijn als bijvoorbeeld accountants kunnen getriggerd worden door hun klanten. door een filmpje wat ze eens een keer op YouTube hebben gezien. Dus ik denk dat de awareness fase voor Billet zeker nog mogelijkheden kan bieden. Ik denk dat uh, testimonials voor hen ook nog een heel goed idee zou kunnen zijn. om nog meer mensen te kunnen overtuigen om met Billet aan de slag te gaan. Dus het is natuurlijk ook een gevoel in het begin, maar als het resultaat dan meevalt, ja, dan